Goedendag, deze neerslagmeter in Stiphout is er helemaal klaar voor. Die zal het de komende dagen best wel druk gaan krijgen, want het wordt een wisselvallige week zoals het er nu uitziet in de weerkaarten. Laten we die er maar eens bij gaan pakken en die pakken we dan op op vrijdagavond. Dan ligt er een storing zo'n beetje over de kust van Nederland en die storing die trekt langzaam maar zeker naar het oosten en zuiden. En dat betekent regen, met name ook op zaterdag. Lokaal kan flink wat water vallen. Zondag is het dan net weer even wat beter. Maar dan komt er een nieuwe depressie vanuit het noorden afzakken. En die gaat in de loop van volgende week toch echt wel voor heel wisselvallig weer zorgen. En van tijd tot tijd kan er ook echt flink wat water vallen. De animatie stopt op woensdagochtend. Dan zien we dat lage drukgebied boven Denemarken. Met al die neerslag eromheen. U kunt zich voorstellen ook met die noordelijke stroming, dat het niet al te warm zal zijn. Het lage drukgebied, dat gaat dan weer een beetje naar het noorden bewegen, wordt eigenlijk weggedrukt en dan zien we nieuwe storingen vanuit het westen dichterbij gaan komen. Die trekken ook richting Nederland, trekken over Nederland. Ook de tweede helft van volgende week ziet er bijzonder wisselvallig uit en ook nat. Ja, dat gaan we dan ook terugzien natuurlijk in de kaarten die we altijd laten zien bij de 30-daagse luchtdrukafwijking voor volgende week. Het mag duidelijk zijn, die is ja, een afwijking aan de lage drukkant. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die depressies die overtrekken boven de oceaan. zien we wel dat de luchtdruk daar wat hoger wordt verwacht dan gebruikelijk. En dat hoge drukgebied, dat gaat dan langzaam maar zeker wel wat meer opbouwen richting het westen van Europa. En dat betekent dan ook dat de tweede week er wel iets beter uitziet. Ja, met die noordelijke stroming en al die regen die er gaat vallen, kunt u zich ook voorstellen dat de temperaturen laag gaan uitkomen volgende week. Het wordt een ronduit frisse week met maxima zo rond de 14 graden op veel dagen. En dat is echt aan de lage kant, want normaal in deze tijd van het jaar mag het nog zo'n 17, 18 graden zijn. En dan gaan we kijken naar de neerslag. Nou ja, we zagen het al. Hè. Al die nattigheid die over het land gaat trekken, dat levert een natte weerkaart op. 10 tot 30 mm neerslag, meer dan gebruikelijk voor deze tijd. Ideaal voor de natuur. Er is natuurlijk al flink wat neerslag gevallen. Maar er mag nog steeds wel wat erbij om dat droogteprobleem gaan op te lossen. We gaan ook even naar de pluim kijken. Dan kunnen we ook mooi zien dat volgende week die temperaturen echt aan de lage kant zijn. Zeker als het ook langdurig regent. Ja, dan wordt het niet warm. Maar we zien ook dat de temperatuur in de tweede week. Dat is dan begin oktober weer wat gaat oplopen. Sterker nog, dan komt de temperatuur wat hoger uit dan gebruikelijk. En dat heeft te maken met wat meer hoge druk-invloed. Ik hint daar net al wat op. Nou, we zien in de week van 3 oktober, 10 oktober duidelijk wat roze tinten. De luchtdruk wordt dan wat hoger verwacht dan gebruikelijk. En dat suggereert toch wel dat we wat meer ja, een hoge drukgebied in onze omgeving hebben. En dat zal dan ook de neerslag wel enigszins gaan onderdrukken. En dat niet alleen. Er is ook weer wat meer ruimte voor de zon. Temperatuur zal ...in die week van 3 oktober, 10 oktober over het algemeen wat hoger gaan uitkomen dan wat normaal is in die tijd. En begin oktober zitten we al zo rond de 16 graden. De neerslagafwijking dan voor de week 10 oktober, 17 oktober, maakt een klein sprongetje, want de week van 3 tot 10 oktober laat eigenlijk geen neerslagafwijking van betekenis zien. En dat geldt ook voor deze week. Misschien dat het heel lokaal nog wel wat natter kan worden, dat suggereert dit model, maar het is allemaal ver weg natuurlijk hoe dit precies gaat verlopen. Dat is erg onzeker en dat komt ook natuurlijk omdat de luchtdrukafwijking een patroon laat zien voor een west-zuidwest -west circulatie. En over het algemeen kan het dan weer wat wisselvalliger weer gaan worden. Maar zijn er ook mooie dagen mogelijk. Heel duidelijk de hoge druk in het zuiden van Europa en in het noorden dus wat meer de lage druk. En dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dat is zeg maar de standaardstroming. Gaan we het samenvatten, dan zien we de eerste week. Volgende week dus een frisse week en ook een wisselvallige week. ik Denk soms ook wel echt kletsnat. En de tweede week die ziet er dan droger uit en die zal ook wat warmer gaan verlopen. En daarna weer duidelijk die westelijke circulatie krijgen we normaal weer, lichtwisselvallig weer. Dan zijn er af en toe natte dagen, maar zeker ook dagen waarbij het zonnetje goed te zien is. Nog een fijne dag.